Ja, stel je niet aan. De tijd tegen de mensen thuis te lullen. De microfoon vergeten aan te sluiten zie ik. Het snoertje hangt daar nog los. Hey, lieve mensen, daar zit ik weer. Ja, het is weer zaterdag, hè? Dus er uh, moet weer gefilmd worden en geüpload worden. Ja, ook in 2020. Ja, moeten, moeten. Het moet van mezelf. Maar dan kom ik gelijk bij het volgende punt. Ik heb voor 2020 wat doelen gesteld. Ik uh, werd geïnspireerd door een YouTuber. Zij heeft dus allerlei doelen gesteld van het afgelopen jaar. En die nam ze dus nu door wat ze allemaal gehaald heeft. Ja, ik dacht, dat lijkt me een hele goede voor mezelf. Want ik heb de hele slechte eigenschap om dingen niet af te maken. Ik zal even mijn laptop erbij pakken. Ja, mijn laptop dus. Mijn doelen voor 2020. Bovenaan in de lijst werk vinden. Niet heel onbelangrijk, want er staan ook doelen bij waar ik stempels voor nodig heb. Ja. En dat brengt mij bij het volgende doel. Want ik wil één week alleen met vakantie naar het buitenland. Ik heb dat vroeger wel eens gedaan. Toen ben ik alleen naar Griekenland gegaan en dat vond ik fantastisch. Dus dat ga ik gewoon weer doen. Ik vind het totaal niet erg om alleen op vakantie te gaan. Dan hoef je met niemand rekening te houden. Je kan gaan en staan waar je wil. Al wil je de hele dag in de zon liggen met je reet, ga je dat lekker doen. Al wil je gewoon op je kamer blijven de hele dag, ga je dat lekker doen. Niemand die zeurt. Dat lijkt mij fantastisch. Ben jij nou ook wel eens weer alleen op vakantie geweest? Laat het me even weten. Vind ik leuk. Laat me even weten hoe het was. Goed, dan hadden we het dus inderdaad over het niet afmaken van dingen. Waaronder mijn huisje. Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Zeker met een koophuis, dat er altijd nog wel wat dingetjes zijn die net niet helemaal af zijn. En ik had mij al als doel gesteld toen ik hierin kwam. En dat is alweer uh, een aantal jaren geleden. Toen had ik mezelf al als doel gesteld en dat had ik ook aan iedereen verteld. Ik ga hem helemaal afmaken. Is me niet B. Dus dat heb ik voor 2020 als doel gesteld. Dat ga ik volgend jaar doen. Beetje bij beetje. Maar ja, ook daar heb je weer centjes voor nodig. Hè. Het hangt ook allemaal af van mijn eerste doel. Dan heb ik nog een hele mooie. 500 abonnees. Maar het liefst wil ik er duizend natuurlijk. Lijkt me superleuk. Maar ja, weet je, 500... Ik zit nu op 86, geloof ik. Dus ik ga al bijna naar de 100. Ik had me als doel gesteld 100 voor eind van dit jaar. Maar ja, dat is me dus ook niet gelukt. Maar daar kan ik niks aan doen. Hoewel, misschien ook wel indirect. Maar misschien ook niet. Blijft moeilijk, maar 500 vind ik leuk. En op mijn Instagram. Ja, want die heb ik ook. Maar daar maak ik eigenlijk veel te weinig reclame voor. Instagram heb ik ook. A per staartje Mirjam vlogtrail Ik zet het hier wel even onder. Doe ik heel even leuk knutselen. Want dat vind ik wel leuk. Daar wil ik 1000 volgers op hebben. Hé, hey, en hoeveel heb ik daar eigenlijk? Dat weet ik niet eens. Wow 400. 438, 438 maar. Help, ik wilde meer, meer, meer, meer. Want dus ik kan zoveel meer als je meer Instagram-volgers hebt. ja, goed. Volgende doel. Mijn gewicht op 60 kilo houden. Ja, want dat was 70. Ik ben dan naar beneden gegaan naar 66. Ja, ik moet gewoon wat minder snoepen dan. Maar dat is nu even niet het geval, hè? want uh, feestdagen en oud en nieuw... Ja, dat wordt het niet, dus. Maar daarna... Is het weer helemaal en dan gaan we gewoon weer op water en brood. Nog een doel. Samenwerking met een andere YouTuber. Dat lijkt me ook ontzettend leuk om te doen. Maar ja, hoe of wat? Hoe ga ik dat in het vat gieten? Ik heb geen flauw idee. Daar moet ik nog over nadenken. Misschien dat er nu een YouTuber zit te kijken die denkt van hé, hey, we kunnen samen misschien wel wat doen. En elke zaterdag een vlog. Dat is met afgelopen jaar toen ik begonnen ben uh, wel gelukt, geloof ik. Ik denk één of twee keer niet. Dan kom ik eigenlijk weer een beetje terug op mijn eerste doel. Uh, dat werk vinden. Als ik geen werk heb, dan hou ik me toch bezig met YouTube liever velen, want dan heb ik tenminste nog iets te doen. Het klinkt mij ook om de deur uit te gaan, want anders kom ik nergens. Dan heb ik geen ritme of wat dan ook dan. Blijf ik gerust de hele nacht op mijn nest liggen. Is niet goed. Dus ja, dit zijn dan eigenlijk mijn doelen voor aankomend jaar. En dan, ja, volgend jaar rond deze tijd zal ik het even met jullie doornemen weer. Wat heb ik gehaald en wat heb ik niet gehaald? En ja, gaandeweg zullen er heus wel doelen bij komen, denk ik. Ik vind mijn, mijn uh, YouTube-kanaal is nog niet helemaal duidelijk wat ik nou wil filmen. Mijn YouTube-kanaal is precies zoals ik ben. Ik, dan vind ik dit leuk, dan vind ik dat leuk, dan wil ik daarbij zijn, dan wil ik zus en... Zo ben ik. Ik ben, ga van hot naar hè en ik doe gewoon graag van alles en nog wat. Nou ja, goed. om oh, jullie nee, dan maar verder niet meer lastig te vallen. Nou heb ik mijn vorige video. Was het mijn vorige video of de video daarvoor al? Mijn dagboek gevonden. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, die video. Maar ik zal het niet even laten zien. Mag je daar even kijken. Maar mijn vraag is, heb jij ook nog een dagboek? Wil jij met mij die challenge aan? Want ik heb natuurlijk al een aantal pagina's voorgelezen daar uit mijn dagboek. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar die van jou. En een challenge heb ik volgens mij nog niet gezien op YouTube. Dus ik denk, die ga ik pakken. Een challenge. Jij bent aan de beurt. Aha, ik ben nieuwsgierig. Laat het me weten. Comment hieronder. En uh, ik wens jullie een heel fijn, sportief, gezond, met alle geluk van de wereld 2020. Tot de volgende keer. Doei. Ik kijk achter het kekken. Pfff. <laughs> Zit er even zo'n <laughs> Holy shit, dat is een <laughs> grote. <laughs> That's a big bird! <laughs> Eres tan caro, ¿sabes